Ja toch boys, welkom in deze nieuwe video. Jullie hebben gezien aan de titel Het gaat minder goed. Voor de mensen, want we gaan het even even over de kijkcijfers hebben. Ik denk dat iedereen de laatste tijd heeft gemerkt. Elke creator, elke youtuber. Voor de mensen, moeim. Waarom dat ik deze video maak. Het is gewoon, je stapt zo hard werk in. En dan krijg je niet de resultaten die je had verwacht. Snap je? En dat is het wel balen als youtuber die je elke nacht hè, gewoon... Misschien... Hoeveel uur slaap je maar? 4, 5 uur. Ik slaap misschien naar school. Hè. Op de schooldagen slaap ik maar misschien maar 5 of 4 uur per de, elke dag. Hè. Praat ik ja. Dus maandag heb ik maar al 4 uur geslapen. En dinsdag ben ik al moe. Middag, snap je? En dan moet ik nog doorgrijnen om die doelen aan te tikken, snap je? En als YouTuber. Hè, en ook, ik denk dat de YouTubers ook deze video nu aan het kijken zijn. Die snappen wat ik bedoel, man. We kennen dat. En voor de mensen, het is eigenlijk een beetje door YouTube ook. Want YouTube haalt ook gewoon echt superveel views eraf. Het is gewoon niet normaal. Bijvoorbeeld YouTube, ik heb gisteren, hè, had ik 560 views achter. YouTube heeft er 200 eraf gehaald. Het was eigenlijk, ja, eigenlijk 550 views. Hè, ik zei het ook in internet. Of ja, 500. Dus zoiets moeien. YouTube haalt het gewoon eraf. En voor de mensen, ik, ik ben niet zo'n persoon die eigenlijk zo snel een video over gaat maken en zeggen. Het gaat minder goed, dit, dat. Want ik ben een persoon, ik ben altijd dankbaar wat ik heb. Snap je? Dat zag ik ook heel vaak op mijn Instagram, op mijn YouTube-videos. Als je dat heel vaak kijkt. Maar ja, dit is gewoon elke video waar ik gewoon even wil maken van Mensen zien altijd het verkeerde beeld, het gaat altijd lekker lekker, het gaat niet altijd lekker Soms gaat het minder lekker, soms gaat het wel lekker Maar, de dingen, hè, bij mij is het meer als het minder lekker gaat, dat is mijn motivatie om nog door te gaan, snap je? Als je geen motivatie hebt, dat zeg ik ook vaak, als je geen motivatie hebt, ga je ook het doel niet kunnen halen Die motivatie is het doel om te kunnen halen, snap je? Dus Voor de mensen, ik hoop dat jullie, uh, ja, deze video, het is ook niet zo'n leuk. video Volgende week gaan we het kanaal beoordeeld doen dus uh, de week, hè? de vakantie gaat goed beginnen met kanaal beoordelen. Want ik ga deze vakantie heel veel kanaal beoordelen En ook vloggen. We gaan ruïne zitten met Mootje van de buurt. Alleen Mootje gaat wel naar Marokko. Dus uh, dat zijn we bij met Ai, man, van de buurt. Is Eerst naar iedereen. Thanks. Voor al je support. Sowieso. En uh, we gaan deze zomervakantie erin vliegen, man. Jezo. <middels>